En toen zei ik, ja, ja zeggen tegen dit programma betekent dat ik in het volle licht ga staan en dat ik krachtige resultaten beloof aan mijn klanten en dat ik daar dus volledig achter sta. En volgens mij is dat de allerbelangrijkste stap die wij bij jou geleerd hebben, om daar echt in te geloven, je eigen niche te kiezen wat we gedaan hebben, je eigen product neer te zetten en uh, volledig samen te vallen met wie je bent en wat je doet. En wat we gedaan hebben is eigenlijk nou ja, de stappen die Laura ons geleerd heeft. Dus door na het lange adem van een nieuwsbrief en een e book maar ook de programma's te ontwikkelen. En we doen nu regelmatig presentaties voor het publiek. We geven VIP-dagen. En nou, voorheen durfde ik nauwelijks 900 euro te vragen. En nu vind ik het heel veel, vanzelfsprekend om 1700 euro voor een dag te vragen. zijn in januari, hadden we Melpa, want toen zijn we ons eerste zes maanden programma gestart. En ik zal niet vergeten dat we die twee dagen hadden gehad. De vroegboektarief was 4000 euro overigens. En dat ik dacht... 1997. <laughs> en dat ik terug in de auto zat en dat ik dacht wij hebben gewerkt met mensen die hier naartoe gekomen zijn omdat zij hierdoor geraakt worden. We zien het transformatieproces in twee dagen al gebeuren. We werken op de locatie die wij gekozen hebben met het programma wat wij gemaakt hebben en... Dat ik echt overvallen werd door dankbaarheid. Dat het ja. zo fantastisch is om zo te mogen werken. En het leukste te doen wat je ooit gedaan hebt. Wow. Wauw. Uh, wat hebben jullie ermee verdiend? Dat is ook interessant. Ja, wij, wij verdienen nu 130.000 euro. Ja, dus we komen nu pas bij een nieuwe doelgroep uit. We hadden en een nieuwe niche en een nieuwe doelgroep. En we hebben gemerkt dat het tijd kost om dat op te bouwen. En we hebben voor 2016 in ieder geval het beeld dat er 225 uh, verdiend mag worden. Dus over de twee ton. Dus dat is onze ambitie.